Goedendag. Ja, het winterse weer, dat gaan we eigenlijk alweer achter ons laten. Vanochtend was het op veel plaatsen nog wel ja, enigszins wit in het oosten en noordoosten van het land. Hier ook mist erbij kwam natuurlijk omdat de temperaturen nog ver onder het vriespunt lagen. Maar die zijn aan het oplopen en het lijkt erop dat vorst voorlopig weer verdwenen is. Een ander soort sneeuw, dat zagen we aan zee vanochtend vroeg. Veel schuim werd er waargenomen langs de kust en dat leverde ook prachtig mooie plaatjes op. Nou, we gaan nog even terug naar het winterse weer van het afgelopen weekende. en ook dus van afgelopen nacht. Want in het noordoosten vroor het nog steeds tussen de min drie en min zes afgelopen nacht. Maar inmiddels is de temperatuur daar wel weer opgelopen. Ook elders in het oosten en noorden temperaturen onder het vriespunt. Dus het begon op veel plaatsen ook gewoon ronduit weer. Ja, als we nu naar de temperaturen kijken, rond een uur of één, dan zien we dat het in het noordoosten ook boven het vriespunt is geworden. En die kou, langzaam maar zeker, wordt die ook in het noordoosten uiteindelijk verdreven. Er komt vanuit het zuiden zachte lucht dichterbij en morgen is dat ook goed te zien. Dan is eigenlijk heel het land weer lichtgroen gekleurd en hebben we temperaturen tussen de 5 en de 8 graden zoals het er nu naar uitziet. En misschien wordt het zelfs nog wel wat warmer. Dit is de weerkaart en op de weerkaart zien we een regenzone ten zuidwesten van Nederland liggen in de nacht. Het was afgelopen nacht en die neerslagzone die is naar het noorden getrokken en verpieterd. Maar een nieuwe neerslagband die trekt komende avond en nacht over het land. En ook morgen overdag hebben we daar nog mee te maken. Wat vooral opvalt is dat lage drukgebied boven de Noordzee en dat zorgt voor die zuidwestelijke stroming. Er komt alweer een volgend lage drukgebied aan en u ziet het al aan de weerkaarten. We krijgen te maken met de ene naar de andere storing die vanuit het westen komt opzetten. En dat betekent ook dat we een wisselvallig weerbeeld gaan krijgen. Maar dat het dus ook weer een stuk zachter gaat worden. De temperatuur gaat geleidelijk aan weer omhoog. Komende nacht hebben we ook te maken met regen. Die regenband trekt van zuidwest naar noordoost over het land. In het noorden van het land kan het nog wel eventjes 1 of 2 graden boven 0 zijn. Maar de neerslag die er valt, dat zal alleen regen zijn. Ik verwacht geen natte sneeuw meer of sneeuw. En vanuit het zuidwesten wordt het dan in de loop van de nacht geleidelijk aan droger. Er waait een matige wind uit het zuidoosten, die in de loop van de dag wat meer naar het zuiden gaat draaien overdag. En dan beginnen we nog wel met droog weer dinsdagochtend, maar geleidelijk aan komt er dan ook weer een volgende storing vanuit het zuidwesten opzetten. Maxima dinsdag tussen 6 en 8 graden bij een matige wind uit zuidelijke richtingen. Woensdag, dat is weer een bewolkte dag en dan zijn er ook weer flinke perioden met regen. 8 tot 10 graden gaat het dan worden en donderdag ziet er net wat beter uit. Ook wat hogere temperaturen rond de 10 graden, dat is eigenlijk wel weer zacht voor deze tijd van het jaar. En nog steeds die matige zuidwestenwind en enkele bui in de vroege ochtend en later in de avond is wel mogelijk. En dan kijken we ook nog even naar vrijdag. Ook dat is een wisselvallige dag met maximaal rond de 11 graden. En de nachten, temperaturen ruim boven het vriespunt. Nog een